Hallo, ik ben Kirsten van Voice en in deze video ga ik je wat vertellen over het instellen van een doorschakeling naar een vast of mobiel nummer. Welkom bij de instructievideo voor het instellen van een doorschakeling naar een extern nummer. Als extern nummer kun je zowel kiezen voor een vast of een mobiel nummer. Ga naar freedom.voice.nl en log in. Als je ingelogd bent, kom je uit op het dashboard. Hier zie je de recente gesprekken en kun je snel naar verschillende modules. Altijd gelijk advocaten wil zijn nummer doorschakelen naar een extern nummer. Hiervoor moet eerst het nummer worden opgevoerd in het systeem. Hiervoor ga je naar beheer. En onder doorschakelen vind je daar vast mobiel. Hier voeg je het telefoonnummer toe. Dus je drukt op toevoegen en vul hier het telefoonnummer in waarna je wilt doorschakelen. In dit geval is het het telefoonnummer van mijn collega Henk. In de beschrijving zet ik dan ook Henk. Onder het kopje doorgeven van nummerwergave kun je kiezen wat je op je mobiele telefoon wilt zien. Kies je voor nummer van de beller, dan zie je het nummer van degene die jou belt. Dat is handig, want zo kun je deze persoon eenvoudig terugbellen. Kies je voor het gebelde nummer, dan zie je het nummer waarna de klant heeft gebeld. Je eigen zakelijke nummer dus. Voordeel hiervan is dat je privéoproepen kan onderscheiden van zakelijke oproepen. Kies je voor onderdrukt, dan zie je geen nummerinformatie bij een inkomend oproep. Ik kies voor nummer van de beller. Als laatste stap kun je een nummer koppelen aan je gebruikersaccount. In dit geval is dat info en ik druk op opslaan. Om te zorgen dat alle inkomende gesprekken ook daadwerkelijk binnenkomen bij mijn collega Henk moet ik nog een belplan maken. Ik druk bovenaan op belplan. Ik ga naar belplan toevoegen. En krijg een aantal suggesties van telefoonnummers die ik heb. Ik kies op het nummer die eindigt op 130, omdat dit het hoofdnummer is. Als beschrijving zet ik ook neer hoofdnummer. En ik druk op stap 2. Het hoofdnummer mag direct doorgeschakeld worden naar Henk. Ik kies in de lege stap voor vast slash mobiel. En kies voor het nummer van Henk. De rinkeltijd laat ik op 20 seconden staan en ik druk op opslaan. Alle inkomende oproepen die bellen naar het nummer die eindigt op 130 komen nu uit op het mobiele nummer van Henk. Het belplan is zo klaar, ik druk op opslaan. Bedankt voor het kijken naar de instructievideo voor vast mobiele doorschakeling. Mocht je nog vragen hebben, je kunt altijd met ons chatten, maar ook telefonisch zitten we voor je klaar op 050-700-9920.